Op de achtergrond ziet u de Pancratiuskerk. Ik loop hier nu in een van de oudste straten van Kastrieken, de meester Ludwigstraat. Mooie jaren, 30 woningen. Naast mij hier een oude zuivelfabriek. En daar gaat iets bijzonders gebeuren. Ik neem hem even mee. Welkom in zuivelfabriek de Holland. We gaan deze oude industriële erfgoed weer tot leven wekken. We staan hier al in een behoorlijk grote ruimte. U hoort dat ik al hol klink. 9 bij 9 7 meter hoog. En dit kan weer helemaal omgeturnd worden... tot een prachtige industriële woning, werken of een combinatie. We hebben wat ideeën verzameld. Het moodboard, maar uiteraard kunt u elke draaier aangeven... die u zelf wil. Wonen, werken, de ideale combinatie. U kunt hem zelf bedenken. Wij hebben ook bedacht... Dat het naar drie woningen kan. Hier hebben we een indeling gemaakt. Een loftwoning aan de voorkant, een hele royale boven en een heerlijk rustige aan de achterkant. Bedenk zelf de mogelijkheden. Echt een uniek project. Loftwoningen, bedrijfsruimte, alles naar eigen smaak in te delen. En wat dacht u hiervan? Wellicht hier nog een eigen tuin? Kom bij ons langs voor een afspraak of voor verdere informatie. Bel HVMS op 0251 655 086 en u kunt dit prachtige project weer helemaal tot leven brengen.